Vandaag presenteer ik u in primeur een nieuw gedicht dat ik speciaal voor u schreef. Het is een ode aan de sociaal-cultureel werker. En Het gedicht bevat een refreintje, dus voel u helemaal vrij om mee te zingen. Het is een beetje een experiment. Daar gaan we. met velen, maar veelal achter spotlights verscholen. In de sprankel van anderen zie je hem nog het meest. Zij kitten de vaak vallei diepe voegen in de De van het woord ambassadeurs tegen de sleur. Gonsels van de kunst, troubadours van de troost. Gezanten van het plezant, ambassadeurs tegen de sleur. Wakker zijn ze, zelfs s'nachts knopen zij netten met mazelen. Stee vast in de opmaat van een dat en glanzend in hun ogen, een haast kinderlijk vertrouwen. Gonsels van de kunst, troubadours van de troost, gezanten van het plezant ambassadeurs tegen de sleur. van de kunst, allemaal troubadours. Ombro. Hooggeachte leden van de Kamer van Hoophandel, een land kan jaren zonder bestuur, maar geen dag zonder jullie aanstekelijke vuur. Zo, dank u wel om de voorbije dagen te luisteren naar mijn gedichten. Ik wens u nog een prikkelende laatste trefdag en heel graag tot de volgende keer.